Ah, twee minuutjes later. Moet kunnen toch? Duurt toch meestal wel even voordat hij er is. Ik zal hem eens even bellen. Hoeft niet. Je was er toch al? Nou, uh, welkom op de vallei. Wat zou je als eerste willen zien? Nou, ik was al even aan het rondkijken. Mooi groen hier. Parkachtig. Hou ik wel van. Maar uh, bereikbaarheid is voor mij wel een dingetje. Ah, dat moet je met je eigen ogen zien. Je gelooft niet hoe goed dat is. Ik laat je wel even zien. Vanaf hier een beetje links aanhouden. Ik zie je zo op de brug. Hè? Had je last van tegenwind? <laughs> ja, ja, nee, ik... Uh... Nou goed, je ziet het. A12, A30, Duitsland, Randstad. Met een uurtje ben je overal. En uh, wie zouden mijn buren kunnen worden? Misschien dat... Oh, hier zit van alles. Volg mij maar. Als je mij niet kunt bijhouden, moet zeggen. Bij de hand. Speelgoed. Leuk. Muziekinstrumenten. Oh, sorry. Klinkt lekker. It. Altijd handig. Maar uh, wat zijn hier eigenlijk de toekomstplannen? Hè? Wat is het uh, grotere plaatje? Uh, nou, we hebben hier de WUR, de ROC, HBO. Meer dan 12.000 studenten in de regio. In 2017 start het World Food Center. En in 2021 een heel nieuw station. En nu net klaar, uh, de Fiets Experience. En uh, qua ontspanning. Het Nationaal Park, de Hoge Veluwe, Krullenmuller. Gaat het nog? Ja, ja, ja, ja, Of zullen we anders even de fiets pakken? Dat is misschien wel een goed idee, ja. Zullen we een kopje koffie gaan drinken? Laten we dat gaan doen. Wat glimmen je stippen trouwens mooi. Dank je. Net door de wasstraat geweest. Ik kan mezelf erin zien. Nou, ik zie mezelf ook in jouw huisje. Ah, oh, slijmbal.